Goedenavond en welkom bij deze derde online uitzending over de Omgevingsvisie Ede 2040. We gaan het vanavond net als de vorige twee keer eerder dit jaar hebben over de toekomst van Ede. Um, we hebben, in tegenstelling tot de vorige twee keer hebben we inmiddels een, een concept omgevingsvisie. Die kunt u vinden op internet en daarin staat beschreven hoe we in Ede willen wonen en werken in de toekomst. Maar we gaan ook in de omgevingsvisie in op uitdagingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, klimaat, landbouw, natuur en nog veel meer. Die omgevingsvisie is tot stand gekomen op basis van, van heel veel informatie. Bijvoorbeeld van experts van binnen en buiten de, de gemeente. We hebben ook gekeken naar beleid dat eerder door de gemeente is vastgesteld. Bijvoorbeeld dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. En we hebben gesproken met u als inwoners van Ede. U heeft de gelegenheid gehad om uh, online peilingen uh, in te vullen. En dat heeft u ook uh, goed gedaan. En er zijn verschillende bijeenkomsten geweest uh, in de dorpen en in de stad. Waar ook een uh, grote hoeveelheid uh, inwoners bij uh, aanwezig was. Ja. Nou, op basis van die informatie heeft de gemeenteraad in juni al een belangrijk besluit genomen. Ze hebben de hoofdlijnen van uh, de omgevingsvisie al vastgesteld. In vijf zogenaamde strategische keuzes. En die vijf strategische keuzes... Dat zijn eigenlijk de hoofdstukken geworden van, uh, van de omgevingsvisie en die zijn uh, de afgelopen periode uitgewerkt tot het concept uh, dat er nu ligt. Vanavond uh, praten we u bij over dit uh, concept en uh, na afloop kunt u de komende dagen op internet weer een peiling invullen en kunt u uw mening geven over deze uh, omgevingsvisie. En die mening gaat samen met de omgevingsvisie naar uh, de gemeenteraad die hier in oktober verder over uh, zal spreken. We praten vanavond met uh, mensen die de Omgevingsvisie uh, hebben uh, geschreven. Jan-Pieter van der Schans, wethouder, verantwoordelijk voor de Omgevingsvisie. Uh, stedenbouwkundige Alice Gommerts, die uh, een deel van de Omgevingsvisie geschreven heeft. En uh, Frits uh, Dimmendaal, uh, de projectleider. Ik heb straks allerlei vragen aan jullie, maar die vragen kunt u thuis uh, ook stellen. En Dat kan via WhatsApp, uh, via het nummer dat u uh, onderin uw scherm ziet. Kunt u vragen stellen. Ik zal proberen zoveel mogelijk van die vragen... Uh, ...te stellen aan de gasten hier vanavond, maar ik denk niet dat het lukt om ze allemaal beantwoord te krijgen vandaag. Nou, de komende week uh, gebruiken we om de meeste van die vragen uh, weer te beantwoorden... ...en volgende week kunt u ze vinden op onze website. Goed, voordat we echt verder gaan met al die vijf strategische keuzes. Eerst uh, een vraag aan uh, wethouder uh, Jan-Pieter van der Schans, verantwoordelijk voor die omgevingsvisie... Um, daarin, daarin zijn allerlei uh, keuzes gemaakt. Welke spannende keuzes maakt Ede nu in deze omgevingsvisie? Nee, kijk, waar we mee begonnen was, ja, er zijn een hele hoop vragen die allemaal ruimte nodig hebben in de gemeente Ede. En waar kiezen we dan voor? Wat vinden we dan het belangrijkst? En ik denk eentje die uh, we op een goede manier hebben proberen te beantwoorden, is dat we aan de ene kant zien dat er heel veel vraag naar woningen is. En er zijn... Uh, heel veel mensen die graag een Ede woning willen, uh, willen kopen of huren. En aan de andere kant zien we ook, ja, we zijn een groene gemeente. Ik bedoel, landbouw en natuur maken onze gemeente uit. Hè. Stap op de fiets, uh, kijk rond, dat is wat je ziet. En die twee, die proberen we op een goede manier bij elkaar te brengen. En dat is soms spannend. Want soms moet je ook gewoon zeggen, ja, hier gaan huizen echt wel voor. En tegelijkertijd op andere plekken kun je dan weer zeggen, nee, die landbouw en die natuur, die moeten hier vol de ruimte krijgen. En ik denk dat die twee bij elkaar brengen misschien wel de spannendste opgave was die... Uh, nu terugkomt in de omgevingsvisie. Ja. Nou, nou, dan vinden inwoners daar vast nog, uh, nog iets van, uh, ja. van die spannende keuzes. Ja. Welke ruimte is er nog voor inwoners om hier iets van te vinden? Nou, ik hoop inderdaad dat ze van alles vinden van de omgevingsvisie. Concept, uh, dat zei je net, uh, net terecht zoals die nu, uh, nu voor ligt. Ik zou ook willen oproepen, laat ook horen wat je ervan vindt via de enquête die je net, uh, die je net aankondigde. Uh, die reacties proberen we allemaal te verwerken. Uh, ja, dat kan eigenlijk op twee manieren. Door te zeggen, die nemen we mee. Dus die verwerken we in de omgevingsvisie. Of dat we zeggen, nou die past er volgens ons niet bij. Maar die geven we wel aan de gemeenteraad. En uiteindelijk is de gemeenteraad in even de baas. Dus die kunnen die punten dan ook nog meenemen. Om te zeggen, nou best college van BMW. Op die en die punten moet er toch wel wat anders in het stuk staan. Mooi. Een oproep dus ook om de ja. peiling in te vullen op internet. Nou, dat, dat kunt u na vanavond doen. Kan volgens mij nu al, staat op de internetsite. Wat gaan we dan vanavond doen? Um, we lichten die vijf strategische keuzes in de omgevingsvisie uh, verder uh, toe. Nou, belangrijk dat we ze uh, misschien even uh, doornemen, uh, die vijf keuzes. Ze staan, uh, ze ziet, u ziet ze ook in beeld. Ik loop ze even met u door. Eén is leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. Twee, duurzame mobiliteit en energie. Drie, de, de natuur als basis en de Veluwe centraal. De vierde strategische keuze is werk maken van foodvalley. En vijf is compacte groei vanuit eigenheid van Ede. Nou, van elk van die vijf strategische keuzes hebben we een filmpje gemaakt. Die laten we steeds zien. En na het filmpje stel ik een aantal vragen aan de gasten hier aan tafel. En probeer ik ook uw vragen te beantwoorden. Dus stel ze ook vooral via WhatsApp. We beginnen met het eerste filmpje over de eerste strategische keuze. Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. Yes. Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen. Gezondheid is een van de kernwaarden van het leven. En gezondheid zien we breed, zowel fysiek, mentaal als sociaal. We maken ons hart voor een aantrekkelijke, beweegvriendelijke en toegankelijke openbare ruimte. Voor voldoende goede voorzieningen voor sport, recreatie, natuurbeleving, onderwijs, cultuur, zorg, welzijn, ontmoeten en winkels. We kijken per wijk en dorp samen met de bewoners wat er nodig en mogelijk is aan voorzieningen. Wat kan dichtbij en welke voorzieningen willen we clusteren per wijk, dorp of in Ede Centrum? Belangrijk voor een goede gezondheid en een gezonde leefstijl zijn een passende woning, werk en een gezonde, schone, veilige fysieke omgeving die daarbij ook uitnodigt om te bewegen. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat u ziet, voelt en ruikt gebouwen, wegen, parken en een schone lucht. Vooral de luchtkwaliteit willen we in Ede graag verbeteren. Daarnaast vinden we dat bij een gezonde fysieke leefomgeving... ook een aantrekkelijk aanbod van lokaal geproduceerd, gezond voedsel hoort. Voor wat betreft wonen kiezen we voor een aanbod aan woningen van verschillende types, woonvormen en prijsklassen. Alleen dan is er een leven lang een geschikte en passende woning in de gemeente te vinden. De druk op de woningmarkt is groot. Voor de hele regio Food Valley is er een behoefte berekend van 40.000. In onze omgevingsvisie gaan we voor de gemeente Ede uit van minimaal 11.000 en maximaal 15.000 nieuwe woningen tot 2040. In de dorpen bouwen we vooral voor de eigen behoeften. En in het zuidelijke deel van onze gemeente bouwen we het daarnaast ook voor de regionale en bovenregionale behoeften. Nou, op basis van dat uh, filmpje en de strategische keuzes heb ik, uh, heb ik nog wel een paar vragen. Um, Alice, ik, ik zei al, je hebt meegeschreven aan de, uh, de omgevingsvisie als, uh, als stedenbouwkundige. Um, kun je vertellen wat jullie bedoelen met een gevarieerd woonprogramma? Wat, wat merkt de Edenaar daarvan? Um, ja, ik ben ook Edenaar. Als ik uh, naar Ede kijk vanaf een afstandje, dan zie ik een heel uh, gevarieerde gemeente. Hè? Uh, stad, dorpen, buurtschappen. Er is van alles te vinden. Maar als je dan kijkt naar de woningen die daar staan, dan zijn die eigenlijk niet zo gevarieerd. Die lijken best wel op elkaar. He? Veel eensgezinswoningen, uh, auto voor de deur, een tuin, een beetje dezelfde indeling. En... Um, ja, die behoeftes aan andere woningen, die zijn eigenlijk steeds meer aan het veranderen. We zien bijvoorbeeld starters die zoeken gewoon kleinere betaalbare woningen. Daar moeten we er veel meer van gaan bouwen. Ouderen, daar komen er steeds meer van. Die willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar dan moeten ze wel gelijkvloerse indeling hebben in hun woning. Dus dat soort woningen willen we eigenlijk meer gaan terugzien. En waar gaan we ze dan terugzien? Vooral bij de centra. Uh, hè, daar zijn veel voorzieningen uh, goed ontsloten door het openbaar vervoer. Um, hè, en we hebben daar ook leegstaande winkelpanden en uh, werkpanden die we willen transformeren. Uh, maar er zullen ook appartementengebouwen bij komen. Uh, kleine in de dorpen, maar soms ook wel grote en soms zelfs woontorens in Ede stad. Okay. Dus dat wordt wel gevarieerd ervan. Ja, um, en ik denk wat in Ede ook nog wel een mooie is, is dat we veel meer woningen rondom het groen willen bouwen. He, zoals de oude Begeinhoven. Uh, we zien ook wel de behoefte aan steeds meer het delen van voorzieningen. Uh, en dat kan heel goed in dat soort woonvormen. Dus daar willen we ook ruimte aan. Bieden. Kijk, nou, dat is inderdaad een heel breed scala aan verschillende Ede wordt nog een woningen. stuk gevarieerder. Ja, ja. ja mooi. Ja. Nou hebben we het ook over um, uh, gezonde wijken. Um, uh, meneer Van der Schans, um, u bent ook wethouder van, van wijken en, uh, en dorpen. Ja. Hoe gaan we dat nu organiseren? Voorzieningen toegankelijk en dichtbij. Ja, dat zijn natuurlijk van die prachtige teksten en daar ja. staat natuurlijk die omgevingsvisie ook, ook bol van. Maar als je gewoon simpelweg concreet uh, uh, ja, jezelf de vraag stelt, hoe ziet dat er dan uit? Dan, dan pak je de fiets en dan rij je langs de CAE en dan zie je allemaal van die rekstokken in de openbare ruimte staan. Toen ik klein was, en dat is nog niet gek lang geleden, maar pak een jaar of twintig terug, uh, dan had je in de openbare ruimte vooral de wipkip of je moest thuis zeg maar een hebben staan. Dat was een beetje het aanbod wat je had om uh, bijvoorbeeld buiten te kunnen spelen. He, dat plantsoen, dat was er eigenlijk niet om in te spelen. Want er liep iemand langs met een schoffel en die zei eruit hier. Uh, en wat we eigenlijk met elkaar zeggen, ook in deze omgevingsvisie... ...ja, dat zou je misschien wel veel beter kunnen combineren. He, dus dat plantsoen is er niet alleen maar om daar te kijken en langs te lopen... ...maar dat is ook om daar uh, bijvoorbeeld met een kleedje op uh, gezellig te gaan, gaan zitten op een, op een mooie dag... ...of bijvoorbeeld die rekstokken die ik net, net noemde uh, bij, de, bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ja, dat soort combinaties die maken ervoor dat je niet meer ruimte nodig hebt, maar dat je de ruimte die je hebt en waar we gewoon simpelweg allemaal in leven, dat je die wel beter benut. Dus ik denk dat we vooral naar dat soort oplossingen moeten zoeken. Ja. Uh, en ook, ik vind bijvoorbeeld wat, wat Alice geeft ook altijd wel een hele goede, als het gaat over voorzieningen, ja, ik ben nog hartstikke mobiel, dus ik kan echt wel een paar kilometer fietsen voor een winkel. Maar als je wat ouder bent, dan is het fijn als je langer thuis wil kunnen blijven wonen, dat je maar een klein stukje naar die supermarkt hoeft te gaan. Ja. Dus op die manier moeten we vooral kijken hoe richten we die, die wijken en die dorpen nou naar de toekomst toe nog beter in. Ja, mooi. Nou, inmiddels komen de eerste vragen via uh, WhatsApp uh, binnen. Um, een vraag aan uh, Alice Rommens. Komt er ook ruimte voor tiny houses? <tie> Dat gaan we zeker onderzoeken in die uh, variatie. Uh, wat wel belangrijk is, en dat is een keuze die we echt hebben gemaakt in de visie, is dat we compact willen bouwen. Ja. Uh, dat betekent, een tiny house is natuurlijk heel compact, uh, maar de plekken waar dat dan kan, zal toch ook wel aan de randen van de dorpen en de stad uh, zijn. En we gaan ze niet uh, spreiden over het landschap. Nee. Uh, dus dat is wel belangrijk. Nou, eigenlijk alle woonvormen, zeg maar, proberen we. Gaan we wel naar, gaan we zeker ja. onderzoeken, denk Mooi. ik. Ja. Uh, nog een vraag die binnenkomt hier: waarom voornamelijk woningbouw in het zuiden van de gemeente? Dat is eigenlijk een voorschot, denk ik, op wat we straks gaan horen, uh, Frits de uh, Kun je er al kort iets over zeggen? Ja, we hebben er erg voor gekozen, als je door de ogenharen heen kijkt in deze omgevingsvisie, in een luidere noordzijde en een dynamische zuidzijde, omdat we gewoon zien. Dat de meeste functies en de grootste bereik en ook de aansluiten op de grote vervoersstromen zitten we in het zuiden. In het zuiden zit de meeste dynamiek. Omdat we daar ook naar kijken. Ik kan er straks nog wel verder op ingaan wat we met zuiden bedoelen. Yeah. Maar dat, is wel... dat, dat komt straks nog uitgebreid terug denk ik in ja. de rest van het programma. Goed, um, inmiddels is het tijd voor het... Uh, of hebben we... Nee, ik zie nu dat er nu even geen... Ja, nog een vraag. Komen er ook kleine woningen voor bijvoorbeeld twee volwassenen, maar wel met een tuin? Wordt ook gevraagd. Ja, zegt Alice. Ja, ja onderdeel zeker. van dat totale pakket. Eh, ja, dat zou bijvoorbeeld ook wel heel goed in zo'n Begijnhof passen. Ja. Um, zo'n hofje. Alleen uh, waar het wel naar zoeken is, uh, is toch steeds die compacte vormen. Hè, dus de tuin, uh, zou de tuin dan kleiner kunnen en zou je het bijvoorbeeld ook kunnen combineren met een collectieve tuin? Dat zijn wel oplossingen die we wat meer nog willen zien in Ede. Ja. Want we hebben natuurlijk al heel veel uh, huizen met tuinen. Ja. Grote tuinen. Nog een vraag. Het gaat over woningaantallen. Ik denk dat ik hem ga stellen aan, uh, ja. aan, aan Frits uh, weer. Waar berust de opgave van 40.000 won 40 woningen in de Food Valley op? Er is immers geen wettelijke plicht om woningen te bouwen. Is de basis de uitspraak van de bouwheer Maxime Verhagen? <lacht> Nee, het is geen rapport van Maxim Verhagen. Er ligt wel een onderzoeksrapport aan ter grondslag. Ja. Een half jaar geleden is dat ook in de regio Food hier vastgesteld. Dat is een, een zogenaamd stekrapport en die heeft die berekeningen gemaakt. En dat komt uiteindelijk voor Ede dan inderdaad op die bandbreedte van 11.000 tot 15.000 uit. Ja, want 40.000 is dan 40 voor, voor de hele, voor de hele regio. regio. En voor de gemeente Ede is dat dan klopt 11.000 uh, tot 15.000. Ja. Oké, okay. nou. Dat waren een aantal vragen via WhatsApp. We gaan door naar de tweede strategische keuze. Daar hebben we weer een, een filmpje over. En dat gaat over duurzame mobiliteit en energie. In Ede is altijd veel ruimte gegeven aan de auto. Dat willen we ombuigen. We willen inwoners daarom aanmoedigen vooral lopend, met de fiets of openbaar vervoer te reizen naar de dagelijkse voorzieningen. Bij Ede West streven we naar een nieuw station. Waar daar vraag naar is, bieden we ook wmo vervoer aan. We willen in Ede actief gebruik maken van die nieuwe mogelijkheden van duurzame mobiliteit, zoals elektrische auto, de e-bike, datagestuurd openbaar vervoer en mobiliteit. Goed voor de bereikbaarheid en goed voor het milieu en gezondheid. We hechten waarde aan een goed OV, ook in het buitengebied. Toch staat dit helaas onder druk. Andere vormen van groepsvervoer en ook de auto blijven dan ook belangrijk. Ook in Ede willen we de komende jaren minder fossiele energie gebruiken... en meer duurzame energie opwekken. Dat vraagt een forse inspanning van ons allemaal. Met energie besparen alleen komen we er niet. Lokaal duurzame energie opwekken is noodzakelijk zowel op kleine als op grote schaal. Grootschalig opwekken kan het beste in het gebied langs de A30 en de A12. Voor de bebouwde kom willen we het bestaande energienetwerk zo goed mogelijk maken... zodat we kunnen inspelen op de toenemende vraag naar elektriciteit... en de mogelijkheden voor kleinschalig opwekken van duurzame energie, zoals zonne-energie. En we zijn weer terug bij onze gasten hier aan tafel. Um, nou, gezien ook in de filmpjes, we hebben veel ambities uh, hier in, uh, in Ede. Nou lijkt Ede heel groot, maar, maar uh, we, moeten, we moeten keuzes maken. Dat blijkt ook wel uit deze omgevingsvisie. En dat is ook best wel een uitdagende klus. Um, Frits Dimmendaal, projectleider. Een van die grote opgaven zit in de energietransitie. Nou, als ik uh, de media uh, volg uh, de, de afgelopen periode, dan, dan zie ik al een tijdje dat elk zonneveld eigenlijk gelijk een hele stevige discussie uh, oplevert. Uh, hoe, hoe, gaan, hoe gaan jullie daarmee om in deze omgevingsvisie? Met dat soort vraagstukken. Terecht dat je dan nou daarnaar vraagt, want zonnevelden zijn inderdaad altijd heel centraal in het debat. Maar even terug, we noemden net aan het begin al even. De routekaart eerder energie neutraal. Wij willen in 2050 onze energie volledig duurzaam opwekken. En daar heb je gewoon heel veel van nodig. Dat is echt een, een keten van zon, van wind, eh, aardwarmte, biomassa tijdelijk, als eh, transitiebrandstof zeggen we dan. Er komt heel veel bij kijken. Zon op daken, dus schrijven we voor, maar we weten ook, ook als je alles optelt. Is maar de vraag of je het daarmee 100% redt als je de zonnevelden bijvoorbeeld uitsluit. Dus we, we blijven die optie open houden, maar het is niet de enige optie. We hebben meer in het, in het uh, vat. En uh, tot slot, wij concentreren het ook in principe zoveel mogelijk langs de A12, of A30. Want ook, ook technisch uh, heeft dat te maken dat je daar ook de meeste aansluitcapaciteit uh, hebt. Oké, okay. dankjewel. Um, Alice. Ik zie in de omgevingsvisie vooral veel ruimte ook voor lopen en fietsen. In het begin van het filmpje is de auto doet een stapje terug. Wat betekent dat precies voor de inrichting van, van wegen? Ja, ik denk dat het goed is wel het verschil aan te geven tussen Ede stad en de dorpen. Okay. Uh, want in de visie zeggen we wel duidelijk voor Ede stad dat dat de richting is. Hè? Dat de auto als ruimtegebruiker een sta, stapje terug doet, voor de dorpen niet. Uh, en we doen dat voor Ede Stad uh, uh, grotendeels omdat uh, de auto daar heel erg de ruimte heeft gekregen in het verleden. He, we hebben hele uh, brede wegen in de stad uh, die we veel beter zouden kunnen inrichten. Uh, en Ik vind een mooi voorbeeld de Telefoonweg in het centrum van Ede. He, waar de autogebruiker uh, een smaller wegdeel uh, heeft gekregen. en Daar is meer groen voor in de plaats gekomen. Maar het is vooral ook veel prettiger voor uh, voetgangers en fietsers geworden. Het is veel menselijker... Uh, straat. Ja. Uh, en dat ga, daar gaat het natuurlijk om dat we voor iedereen uh, een mooiere omgeving, leefomgeving maken. Uh, daar valt nog denk een wereld te winnen in Edestad. Dus er zullen meer uh, wegen op die manier gaan veranderen. Um, dus dat is een belangrijk uh, uitgangspunt voor Edestad en voor de dorpen zullen de veranderingen minder groot zijn. Okay. Um, maar gaat het er nog steeds om dat we het ook daar voor voetgangers en fietsers beter willen maken? En dan vind ik ook een leuk voorbeeld, bijvoorbeeld de Westzoom in Lunteren. Ja. He, die is echt bedacht vanuit de auto. Maar we missen heel erg een, een route, fietsroute aan die westkant van Lunteren. En ja, vanuit deze omgevingsvisie zeg je dan, ga daar eens goed naar kijken. En ga kijken of je daar bijvoorbeeld een route kan toevoegen. Ja. Oké, okay. helder. Nou, inmiddels komen de vragen via WhatsApp binnen. Blijf dat doen? We hebben best wel tijd om ze vanavond te beantwoorden, hiervan deel. Um, een vraag over duurzame energie ik, ik ga hem stellen aan uh, wethouder van de Schans. hoe valt het streven naar gezonde wijken te rijmen met het op 300 meter van de woningen plaatsen van windturbines van meer dan 100 meter hoog bijvoorbeeld net ten zuiden van de maandeneng en op scoutingterrein aan de dwarsweg ja dit slaat denk ik op de discussie uh, die we uh, waar collega uh, geert ritsema mee bezig is hè. we hebben uh, onlangs 10 potentiële windmolenlocaties uh, gepubliceerd waarvan we zeggen nou volgens ons zou daar een windmolen kunnen staan uh, en we zetten nu de volgende stap kan dat echt wat zijn er de, de, de wordt gezegd 300 meter en uh, nou even uit mijn hoofd zeg ik dat dat volgens mij vier uh, of 500 meter moet zijn maar pin me daar niet op, uh, op vast dat is juist de bedoeling die we nu uh, met elkaar uh, met elkaar ingaan dat gesprek aan van, kan een windmolen op die locatie, wat zijn de consequenties, wat zijn de nadelen, wat zijn de voordelen. Uh, dus daar wordt nu druk, uh, druk over gesproken of dat nu op een bedrijventerrein is of vlakbij een snelweg. Hè? Zo zijn er, uh, Frits zei het net al, we willen met name dat grootschalig opwekken van duurzame energie, vooral langs de A30 ja. en de A12 doen. Uh, maar inderdaad, uh, een windmolen van die hoogte, die ga je ook zien op meerdere plekken in Ede. Uh, als ik bij mij uh, thuis de deur uitloop en het is, uh, uh, het is niet, uh, niet al te bewolkt, dan zie ik de twee windmolens staan die nu uh, ter hoogte van de A, uh, A30, A12 staan. Dus ja, ook die windmolens zullen we, de nieuwe, ook die zullen we op meerdere plekken in Ede kunnen zien. Ja, helder. Ik zit even te kijken naar de uh, um, volgende vraag. Um, een vraag. Dynamiek in Ede-Zuid. Ik ga hem even, even kijken hierbij. Ik stel de vraag en dan aan wie ik hem ga stellen. Dynamiek in Ede-Zuid vind ik wel een heel mooi woord voor verkeersoverlast. Hierbij denk ik vooral aan de Emmelaan, waar verkeersoverlast echt een probleem is geworden. Hoe worden dergelijke zaken in de visie meegenomen? Alice, zal ik hem aan Frits stellen? Ja, stellen maar Frits. Frits. Ja, we, we, als het gaat over de, ontsluitings, de grote ontsluitingswegen en met name ook om Ede... Tijdig uit te kunnen, uh, kunnen komen. Dus ja. de aansluiting op de grotere bewegen, Daar wordt echt op gelet. Daar willen we ook uh, ruim baan geven. Zorgen dat daar de auto goed langs kan. Bij de andere zijn we het juist wat meer aan het afwaarderen. Ik heb niet exact de, de precieze locatie van elke ingreep voor ogen. Maar dat is wel de grote lijn die erin zit. Bedoelt ook om ook die overlast op, op, op wegen in de stad uh, zo, zoveel mogelijk ja. uh, te beperken? Een van is ook de oversteekbaarheid juist van dit soort uh, grote... Ja. Wegen. Het ja, zal niet allemaal het, in één dag gebeurd zijn, denk ik. Maar. Ik kan er wel iets aan toevoegen. Yeah. Uh, de, de visie zegt eigenlijk dat we de hoofdinvalswegen vanuit de snelwegen... dat we dat uh, nog goed moeten regelen. Hè, dat daar doorstroming gegarandeerd blijft. Uh, maar dat je eigenlijk veel meer in de stad... en daar is die Emma-laan eigenlijk toch ook wel een uh, onderdeel yeah. van... Uh, dat je daar toch wel gaat kijken naar... Uh, ja, verminder of de, de autogebruiker een stapje terug laat doen. Ja. Uh, dus toch uh, meer ruimte voor uh, fietsers en voetgangers. Ja. Ja, en, en dat, dat betekent we... ook dat de, snelweg om, of de snelheid omlaag uh, gaat en dat soort maatregelen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook concreet al bij de Emmalane. Daar is, uh, daar is uh, een van mijn collega's de afgelopen tijd ook al bezig geweest met bijvoorbeeld het, uh, het mogelijk maken van een zebrapad daar. daar. heeft de raad zich ook sterk voor gemaakt. En straks als de parklaan aangelegd wordt, dan is ook de verwachting dat er minder mensen die route pakken uh, naar de rest van Ede. Ja, helder. Um, een vraag. Meneer van der Schans, waarom is aan de westelijke kant van Ede een station nodig? Gaat daar meer gebouwd worden dan? De westelijke kant van, van Ede ja, dat, is, uh, dat is eigenlijk een plek waar al langer gesproken wordt over een, uh, over een station. Uh, wij denken nou, dat is best wel een goede plek, want uh, het, het ging net ook al waar ga je bouwen. Ja, dan is het niet alleen maar van belang dat je daar met de auto kunt komen, maar ook dat daar een goede ontsluiting is voor het openbaar vervoer. He, bijvoorbeeld rondom station, station Ede-Wageningen, maar ook andere stations. En wij denken dat rondom uh, Ede-West, uh, waar we zeggen nou volgens ons kan daar een station komen, dat je dan bijvoorbeeld ook als het gaat over uh, kantorenlocaties of woonlocaties, dat je die ook daar meer uh, ruimte kunt geven. Uh, want dat zorgt er ook weer voor dat je minder druk hebt op de bestaande wegen. Want ja, als je vlak bij de trein woont, en bijvoorbeeld je werkt in Utrecht of in Arnhem of iets verderop, dan stap je de trein in. Nou, de mensen op het NK-terrein weten hoe fijn dat het is om, om een station dichtbij, uh, dichtbij ze te hebben. Nou, dat is makkelijk, want dan heb je misschien in plaats van twee auto's per huishouden, misschien eentje nodig. Maar we gaan er geloof ik niet helemaal zelf over als gemeente. Uh, nee, nee, kijk, het is niet zo dat wij zeggen, nou, wij gaan daar een station aanleggen en morgen ligt die er. Nee, dan moeten we met alle partijen van ProRail tot, uh, tot de Rijksoverheid eindeloos over in gesprek met als doel. Dat die er komt. Helemaal goed. De volgende vraag is ook voor u. Vanaf 2050 wil gemeente Ede van het aardgas af. Wat gaat de gemeente aan deze energietransitie doen? Wordt de rekening bij huiseigenaren neergelegd? Of komt er een plan vanuit de gemeente of overheid? Ja, dat plan komt er zeker. Ja. Uh, het, is wel een, het is wel echt een, een, een term voor, van dit gemeentehuis. Maar er wordt gewerkt aan een transitievisie warmte. Uh, daar is uh, Geert Ritzema mee, uh, Ritzem mee bezig, een van mijn het. collega's. Ja. Uh, en, en daarin gaan we het hebben over, ja, ja, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Want je wil natuurlijk niet dat die rekening de komende jaren enorm oploopt. ja en Dan kun je wel zeggen, ik ben wel van het gas af, maar die rekening die is, uh, die is oneindig uh, uh, tegen het plafond aangegaan. Dus dat is niet de bedoeling. Uh, en we zetten dat stapje voor stapje. Dus we gaan dat niet in één keer in heel ede doen, want dat is niet te organiseren. Je moet je eens voorstellen hoe dan, ja, dan moeten al die, die wegen opengebroken worden voor nieuwe infrastructuur, dus dat gaan we niet doen. Nee, wat is nou het plan om per wijk of per dorp te gaan kijken wat kan er? En wat zijn dan plekken die als eerste aan de beurt komen en wat zijn plekken waarvan we zeggen, ja, dat is echt nog verstandig om er even mee te wachten, omdat simpelweg de techniek eh, daar ja. nog niet geschikt voor is. Ja. Dus dat gaan we stapje voor stapje doen. Nu zijn we, daar is Geert Ritsema over, over bezig met inwoners in gesprek, waar moet ik allemaal op letten? Er is natuurlijk hier een huis goed over nagedacht, maar hij stelt ook expliciet de vraag aan inwoners, waar moeten we allemaal precies op letten? En dan gaan we stapje voor stapje, want 2050 is gelukkig nog een hele tijd, dat met elkaar mogelijk maken. Oké, okay. ja, dank u wel. Ondertussen begrijp ik dat de verbinding via YouTube twee keer onderbroken is. En onze technici zijn daarmee bezig om dat op te lossen, onze excuses daarvoor. Uh, en uiteraard is deze uitzending later ook nog weer terug te, te, te kijken op onze, op onze website. Nou, uh, we, wij gaan weer door uh, naar het, uh, het derde filmpje. Uh, de derde strategische keuze. En die gaat over de natuur als basis en de Veluwe Centraal. De natuur als basis en de Veluwe Centraal. We wonen in een prachtige gemeente met vrije landschappen en waardevolle natuur. Maar deze kwaliteit staat onder druk. De achteruitgang van de biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering, denk aan extreme droogtes of juist extreme neerslag, laten zien dat we een andere aanpak nodig hebben. We willen de relatie met de natuur herstellen. We kiezen daarom voor zoveel mogelijk natuurinclusief, klimaatrobuust en circulair wonen Werken, leven en voedsel produceren. Dat is noodzakelijk voor versterking van biodiversiteit en opvangen van extreme hitte of neerslag. Natuur is een vast onderdeel voor andere vormen van landgebruik en beheer. En samenwerking is daarom belangrijk. Behoud en herstel van onze natuur vinden we belangrijk. Maar mogelijk willen we meer natuur aanleggen. Door naaldbomen te vervangen door loofbomen, vergroten we de biodiversiteit en beperken we de verdroging. In sommige delen van de Veluwe staat de natuur echt op één en willen we zoveel mogelijk de rust bewaren. In andere delen bieden we ruimte voor recreatie. Intensieve vormen van recreatie en bedrijvigheid hebben ook hun invloed op de omgeving. Vandaar dat we ervoor kiezen om ten westen van de Veluwe een luwe zone te creëren... Maar alleen ruimte is voor extensieve, kleinschalige en natuurinclusieve vormen van recreatie en bedrijvigheid. Goed, de natuur als basis en de, de Veluwe centraal. Derde strategische keuze. Uh, Jan-Pieter van Schans, er wordt gesproken over een luwe zone. Ja. ja. Veluwe. Wat betekent dat nou? Is dat een luwe zone? Welke gevolgen heeft dat voor bijvoorbeeld landbouwbedrijven die daar... Uh, en zijn gevestigd? Ja, kijk, dit is een visie over de komende 20 jaar. Ja. Dus dit is niet iets waarvan we zeggen: nou, als die raad die vaststelt, dan treedt dat morgen in werking en dan moet alles op één dag geregeld worden. Dus dat is één. Dat is denk ik wel belangrijk. Als ik naar de kwaliteit van de natuur kijk in Nederland, maar dat zie je ook wel in de gemeente Ede rondom de Veluwe terugkomen, dan staat die gewoon onder druk. En dat heeft, om, dat heeft allerlei oorzaken, gewoon onze manier van leven, of dat nu de mobiliteit is, of, of bijvoorbeeld de uitstoot van ammoniak in de landbouw, of ja, enorme recreatie op, op dezelfde stukjes. Nou, dat is, daarvan zeggen we, dat moeten we goed oppassen. Want die natuur... Ja, die, moet, ja, die, zorgt niet, die zorgt niet voor zichzelf. Daar moeten wij soms ook een klein beetje op letten. En dat is de bedoeling bij die luwe zone. Is dat we zeggen, een rand om uh, het Velus Natuurgebied, daar moeten we extra goed oppassen. En dat betekent zoveel als dat we zeggen, nou, misschien is daar meer ruimte voor een extensief landbouwbedrijf dan voor een intensief landbouwbedrijf. Misschien is daar meer ruimte voor een, ja, een, een, een camping waar heel veel ruimte is voor groen, dan, dan een enorme intensieve uh, uh, recreatieonderneming. Ja. Dus dat is wat we daar vooral mee bedoelen. Dat we zeggen, joh, ook die rand naar de Veluwe toe, die kan ons helpen om die natuur beter, qua kwaliteit, ook weer een beetje te herstellen. En daar is die zone ook vooral voor bedoeld. Ja. Nou, dan even bij mijn vervolgvraag. Betekent dat iets voor boeren het komende jaar? Of ja. voor... Ik, niet zozeer het komende jaar, maar wel de komende jaren. De jaren. Ja. Hè, dat je zegt, van, nou, laten we kijken hoe we bijvoorbeeld ook het, het, het verdienmodel van een boer ja. zo kunnen veranderen. Dat het helpt bij die luwe zone. He, bijvoorbeeld, ik was onlangs bij een boer die, die is uh, over, niet overgestapt, maar deels overgestapt op noten teelt. Nou, dat is een, een, een verdienmodel wat enorm helpt bij die ontwikkeling. Ja. Of dat een boer zegt van, joh, daar kan ik een deel van mijn land inrichten voor bosbouw. Uh, want er is enorme houtvraag in Nederland en in de rest van de wereld. Uh, ja Dat is een andere manier dan dat ik jaren gedaan heb. nou Dat zijn goede combinaties die we met elkaar zullen moeten zoeken. Ja. Om dat met name in die zonde goed vorm te geven. Mooi. Ja, dank u wel. En, uh, Frits dan toch iets als projectleider, je hebt die, die, die keuzes, dat keuzeproces eigenlijk begeleid in die omgevingsvisie. Met, met dit, deze strategische keuze, versterken we nou echt daadwerkelijk de natuur met deze keuzes? Je zou denken er wordt heel veel gebouwd, dus uh, hoe gaat dat aflopen yeah. met die natuur? Hè? Dus, uh, en dat is natuurlijk ook echt een spanningsveld. Maar goed, uh, wethouder noemde net al even een voorbeeld uh, hoe je ook uh, landbouwers uh, veel meer ook natuurbeheerders kan laten zijn. Hè? Dat, uh, Agroforestie heet dat dan met een ziek woord, in gewoon Nederlands. Ja. Maar wat we ook aan denken, is juist oude structuren die verdwenen zijn. Ik woon ook in Ede, ik vies ook rond en dan denk je, goh, hier zie je nog een oude structuur. Een pad is in een keer afgeknipt omdat er een, een weg doorheen gekomen is. Dus met die ontwikkeling, we moeten af van het idee dat we alleen maar woningen stempelen. Zoals dat in het jargon zeggen, allemaal nieuwe rijtjes erbij. Je ja. kunt dat juist in de ontwikkeling kun je ook oude structuren terug laten komen. En het combineren. We bouwen straks geen woonwijken meer. We bouwen ook natuur. En ik denk dat dat ook kan helpen. Kijk zo. samen met de woonwijken ook ja. natuur creëren. En, is dat, en dat is echt een uitdaging hoor. Maar ik, uh, ik geloof daarin. Kijk, en, je, je ziet die kanteling ook. Mooi. Uh, ook op dit onderwerp komen weer, uh, weer vragen binnen via WhatsApp. Blijf ze, blijf ze stellen. Uh, uh, we hebben er tijd voor om ze te beantwoorden. Uh, Frits dan oh, verdwijnt hij even van mijn schermpje. Hoe, dan stel ik deze toch aan de, de, de wethouder. Hoe is de natuur als basis te rijmen als er op sommige plekken veel groen moet wijken? Bijvoorbeeld voor de geplande tunnel op de oude Bennekomseweg. Zuidplein, Emma ja. Uh, ja, kijk, dat zei ik natuurlijk helemaal aan het begin al hè. ...is dat aan de ene kant woningbouwen, ...en aan de andere kant ja, die mooie groene gemeente van ons groen houden... ...en misschien nog wel groener maken met elkaar... ...dat gaat op sommige plekken. Daar kun je niet allebei. Nee. En net wat ik, uh, uh, uh, volgens mij noemde Frits net die aantallen van 11.000 tot 15.000 woningen... Ja, ...dat gaat altijd ergens ten koste van. Nou, en juist de uitdaging is met die omgevingsvisies, om dat goed, goed in balans te houden. Maar dat zal op sommige plekken betekenen dat je ingrepen moet doen. Bijvoorbeeld de locatie waar de vragensteller ook op doelt. Ja, die is anders dan het afgelopen jaren was. En dan kan het wel eens zo zijn dat er bijvoorbeeld bomen of een plantsoen moet wijken, om ervoor te zorgen dat de fietsers die we graag onder het station door willen hebben, vanaf de stationsweg richting Bennekom en richting, uh, richting Wageningen, dat die op een goede manier hun weg kunnen vinden. Ja. Uh, dus ja, er zitten soms conflicten tussen, ja. waarbij je niet uh, allebei kunt doen en dus een keuze moet maken. Ja. Helder. Frits, natuur is niet alleen de Veluwe. Ook het binnenveld in het zuiden van de gemeente is ecologisch gezien waardevol. Wat zijn daar de plannen mee? Klopt. Nou, dat hangt ook samen met die zuidelijke voetvellingen gedachte. We typeren het binnenveld als de long van de zuidelijke voetvelling. Tegelijkertijd zeggen wij ook. Aan de randen daarvan kun je nog wel wat winst behalen. Ik heb er letterlijk gisteren nog eens rond gefietst en nog eens even goed gekeken. En ik denk, daar zijn echt wel verbeteringen aan te brengen. Dus bepaalde structuren goed neer te zetten en, en te herstellen. Dus je kunt dan weer groen aanbrengen. En tegelijkertijd zorg dan dat wat je daar een ontwikkeling doet, dat dat daar dan ook past. Maar daarbinnen, nou ja, het mooiste voorbeeld binnen Binnenveld is natuurlijk de hooilanden. En dat is natuurlijk een... een Geweldig initiatief, wat ook heel erg vanuit de, de, de samenleving zelf is gekomen. Maar dat, dat zijn ontwikkelingen, ja, die wil je meer. En, uh, en, en tegelijkertijd zie je daar ook een, een, nog een behoorlijke intensieve vorm van landbouw. Ja. Waar je ook gewoon uh, nog eens naar moet kijken. Ja, nou ja. dat is meteen de vraag die, ja. die hierna gesteld wordt door Uman. En, ik, en ik, ik, ga het stellen, ik ga hem stellen aan, aan de wethouder. Wordt het een foodvalley waar geen voedsel meer geproduceerd wordt? Oftewel, is er nog wel ruimte voor de boer? Ja, nee, het lijkt me inderdaad nogal maf om de foodvalley te zijn zonder voedsel. Dus dat moeten we inderdaad niet, niet gaan doen, want dan kunnen we die naam wel bij het, bij het oud vuil gooien. Uh, en juist ook, hè, dat, is, uh, dat is denk ik, ja, uh, of je nu in Ede rondloopt of 50 jaar geleden in Ede rondliep. Er zijn twee hele belangrijke, ik noem dat altijd, identiteitsdragers. En dat is aan de ene kant de natuur en dat is aan de andere kant de landbouw. Ja. Die bepalen het gebied waarin we wonen. Dat was honderd jaar geleden zo. Toen waren er nog een hele hoop minder woningen. Maar toen waren die landbouw en die natuur, ja, die waren er toen ook al. Dus daar moeten we allebei goed voor zorgen. En als ik dan inzoom op de landbouw, dan gaat het wat mij betreft over extensieve bedrijven. Biologische bedrijven, of het nou gaat over intensieve bedrijven. Die een mooi product op weinig grond mogelijk maken. En daar eten we denk ik allemaal graag van. Maar het is ook wel de vraag, wat doe je waar? En we hebben gezegd, nou... Langs de Veluwe, daar geven we vooral ruimte voor uh, extensief. Hè, dus per boer meer ruimte. Want ja, dan, dan, dan kan die koe ook echt buiten lopen. En we zeggen bijvoorbeeld in de Gelderse Vallei... is ook ruimte voor extensieve boerenbedrijven. Die zitten er nu ook al gelukkig veel. Uh, en met hen gaan we graag intensief, in gesprek. Intensief ja. Intensief, ja. ja ook ja. een paar extensieve, maar vooral ja, intensief ja. inderdaad. Uh, dat bedoelde ik. En met hen gaan we graag in gesprek over... hoe kun je bijvoorbeeld naar een nog circulairer systeem toe. Ja. Dus dat bijvoorbeeld uh, het voer wat je nodig hebt... Dat dat zoveel als mogelijk in Nederland of in Europa wordt geproduceerd. Dus uh, het gaat niet zozeer die omgevingsvisie. Het woord zegt het al, het is een visie. En we willen daar graag met elkaar verder over in gesprek om dat werkelijkheid te laten worden. Ja, helder. Ik krijg een vraag van, uh, van, van iemand die zit te kijken over natuur-inclusief. Wat, wat is dat natuur-inclusief, Alice? Um... Ja, natuurinclusief is dat je meewerkt met de natuur. We komen natuurlijk uit een periode dat we de natuur wilden bedwingen met techniek, technische oplossingen. Hogere dijken in plaats van meanderende dijken. En eigenlijk willen we die richting, en daar zijn we al mee bezig, veel meer ook op in Ede. Je maakt eigenlijk, je bouwt of je richt een gebied in zodat je veel meer bijdraagt aan biodiversiteit en aan natuurwaarde. Wat betekent dat dan praktisch? Wat, wat, wat, hoe richt je dat dan in? Dat is ook jouw vak. Dat... Ja, ja, ja. Je, kijkt, nou, je begint van groot. Dus je kijkt naar de grotere groenstructuren natuurlijk. Hè, en ecologische relaties, vleermuisroutes en dat soort dingen. Die je probeert te beschermen, te borgen of te versterken. Maar het kan ook in het klein. Hè. Gebouwen zijn eigenlijk ook habitats voor vogels, voor insecten. En we weten daar steeds meer van. Dus je... Houd rekening met de ligging en de oriëntatie. En je weet welke soort van nestkasten daar geplaatst kunnen worden. Er zijn fantastische woontorens in de wereld. die heel uh, gaaf zijn, heel natuurinclusief. Kijk ze. Zelf, dus zelfs als allerlei, we woontorens realiseren, kan dat dus. Het kan uh, op allerlei manieren. Ja, ja. ja. En dat is soms ook heel leuk. Ik was een tijdje terug bij Ericsson. Dat is een heel mooi bedrijf. op bedrijventrein A12. Een enorme. Uh, ja, sommige mensen noemen dat dozen, hè? dus een enorm uh, uh, pand waar, waar hard gewerkt wordt. En ik kom daar binnen, want ja, het was nieuw en, en ze wilden me graag dat, uh, dat gebouw laten zien. En het eerste wat die eigenaar zei, die ondernemer zegt, ja, moet je eens kijken, we hebben hier op verschillende plekken vleermuiskasten. Ik denk, nou, ik kom daar binnen hè, om een fatsoenlijk gesprek te voeren over de mooie producten die ze daar maken en hoe trots dat ze daarop zijn. Maar het eerste, hij zegt, joh, we gaan nog niet naar binnen, kijk eens even naar dat dak. En daar zaten dus allerlei vleermuiskasten. Dus het, het, het, het klopt, het gaat soms over hele grote, mooie, nieuwe, groene structuren, allemaal prachtig. Maar het zit hem soms ook in dat soort hele kleine dingen. En deze ondernemer in dit geval was er zelf ook liend enthousiast over. Mooi, mooi. Ik heb een vraag van iemand die zit te kijken. Dat gaat eigenlijk over ja, denk eigenlijk wat, wat de status nou van die omgevingsvisie is. Hoe gaat de gemeente om als projectontwikkelaars planschade claimen... als iets wel mag vanuit de omgevingsvisie... en de gemeenteraad het plan van de projectontwikkelaar niet wil? Dus eigenlijk is het de vraag... Wat, welke rechten heb je nu op basis van deze omgevingsvisie? Ja. Misschien een meer politieke vraag. Ja, dat is een, een terechte vraag. Hè? Want eigenlijk, en dat zal ook het gesprek zijn... wat ik straks heb met de gemeenteraad... is ja, hoe serieus nemen we onze eigen visie... Ja. He, en, maar tegelijkertijd, en dat zeg ik ook wel even bij, ja, die visie die is ook een klein beetje op hoog abstractieniveau. He, we zullen al die verschillende plekjes en al die verschillende plannen verder moeten gaan inkleuren en invullen. En dan kan het natuurlijk zijn dat als er in 2035 een plan langskomt, dat er allerlei nieuwe inzichten zijn en veranderingen. Uh, ja, die maken dat wat we toen in 2021 hebben opgeschreven, ja, wel een klein beetje bijstelling behoeft. Ja. He, dus die, die, die omgevingsvisie is geen... Uh, is geen uh, ja, uh, hele harde uh, grondwet die zegt, maar dat, dat niet en dat wel. Nee, het is een visie. Het inspireert ons. Het is een schets, maar het is ook geen glazen bol. Hè? Het bepaalt niet hoe Ede er precies uitkomt te zien de komende 20 jaar. We leggen wel iedere keer alle plannen langs die omgevingsvisie. Ja, ja. uh, en dan zullen we ook moeten argumenteren waarom dat we bijvoorbeeld iets anders doen. Ja. Nou, en dat zit hem wat wij betreft dan vooral op als de tijd ons nieuwe inzichten geeft. Ja. Maar die vijf strategische keuzes, zeg maar, die zijn wel echt wel belangrijk ja. voor de toekomst om ook plannen... Eigenlijk binnen, binnen die vijf strategische keuzes ja. te ontwikkelen. Dat ja. is dan Ik zie Alice heel. Uh, ja. uh, uh, uh, ja, ja. Ja, ik zie Inderdaad, we leggen een letterlijk initiatieven en projecten langs de lat van die vijf keuzes. Dat, dat, dat zal ook het spel worden voor de komende periode. We bouwen niet alleen, we doen ook aan de natuur. We zorgen ook dat het er goed leefbaar wordt. En je kijkt ook van wat doet dit qua werkgelegenheid. Dus je legt steeds die vijf keuzes op elk plan om te kijken wat draagt hij er aan bij. Mooi. Nou, ondertussen begrijpen we van een aantal kijkers dat zij geen problemen hebben ondervonden net met de uitzending. Dat zij gewoon alles hebben kunnen zien. Dus Het zou ook kunnen dat het aan uw eigen verbinding ligt. Nou, morgen is de hele uitzending nog uitgebreid terug te kijken op internet. En trouwens, hij zal nog wel een tijdje daar blijven staan op onze website. Um, we gaan door naar de vierde strategische keuze... met een filmpje over werk maken van Food Valley. Werk maken van Food Valley. Een sterke economie is een belangrijke basis voor een duurzame ontwikkeling. Ede beschikt over een krachtig bedrijfsleven. De kennisas is ook belangrijk in de groei van het aantal banen. We kennen in onze gemeente een historische groei van het aantal banen met 1 à 2 procent per jaar. Die lijn willen we ook doortrekken richting 2040. Als gemeente Ede maken we al ruime tijd werk van food, innovatie en de ontwikkeling van Food Valley. We beschikken over een dynamische kennisas met het World Food Center, de universiteit, hbo, mbo, kennisinstellingen en nauw daarmee verbonden bedrijven. Die kennisas wordt steeds belangrijker en is een belangrijke motor voor onze economie. Die daarmee meer innovatief en toekomstbestendig wordt. De agrarische sector is altijd belangrijk geweest voor Ede. Ook onder de huidige omstandigheden maken we ons sterk voor de toekomst van de sector. Ede en de Food Valley vormen met de Veluwe als achtertuin, bovendien over een zeer aantrekkelijke agrarische proeftuin voor innovatie. De mooie omgeving en de Veluwe vormen niet alleen een belangrijke reden om hier te komen wonen... ...maar ook een belangrijke basis voor de vrije tijdseconomie. Naast grote werklocaties kent Ede ook een zeer ondernemend buitengebied. In de buurtschappen, dorpen en op de voormalige agrarische bedrijfslocaties ontstaan vaak nieuwe bedrijven. Daar willen wij ruimte aan blijven geven, maar bedrijven die fors uit hun jasje groeien... ...willen we bij voorkeur huisvesten op bedrijventerreinen langs A12 en A30. Goed, werk maken van, uh, van Food Valley, uh, met de van de Schans. Uh, Ede blijft kiezen voor voedsel, uh, zegt de gemeente steeds. Hoe draagt dat nou precies bij aan de werkgelegenheid volgens u? Nou, we hadden het al straks over boeren. He, daar wordt een groot deel van ons voedsel geproduceerd. Als je iets verder uh, uh, buiten de gemeentegrenzen van Ede richting Wageningen rijdt, uh, dan kom je de Wageningen Universiteit tegen. Nou, die twee combinaties wat ons betreft hebben we daarmee goud in handen. En dat betekent dat allerlei bedrijven die bezig zijn met, met voeding, met gezondheid, graag in onze regio eh, willen zitten. En dat willen we graag faciliteren. En dat kunnen bedrijven zijn die al in Ede zitten of in de regio Food Valley zitten en die een nieuwe plek nodig hebben. Hè, bijvoorbeeld langs de A12 op het Food and Business Park, bijna tegen Veenendaal, eh, Veenendaal aan, daar het bedrijven. En dat zat jarenlang op allerlei plekjes in de regio. Meerdere locaties. Ze hebben nu één nieuwe locatie die hen de gelegenheid geeft om te groeien om meer mensen aan het werk te zetten en meer mooie producten te kunnen produceren. Nou, dat is een voorbeeld waarbij je als je kiest voor voedsel... Hè, kiezen is ook een beetje gekozen worden, want als wij een duidelijk profiel hebben... dan kiezen die andere bedrijven op meerdere plekken uit Nederland... te zorgen voor om hier in Ede of in de regio Food Valley te komen. En dat betekent werk. Kijk zo. Ja. Ja. Nou hoorde ik net uh, uh, Frits uh, de term vrije tijdseconomie in het, in het filmpje. W wat bedoelen we daarmee? Bij tijdseconomie kun je denken aan gewoon toerisme en recreatie. Even een voorbeeld. Elk jaar overnachten er 1 miljoen toeristen in Ede. Er verdienen meer dan 3000 mensen hun dagelijks brood in, de, in deze sector. Dus het heeft echt wel impact. Echt wel betekent wat. Je kunt het ook nog wat breder trekken. Om hier echt aantrekkelijk te blijven... Uh, zeggen we, ...zorg in elk geval dat je goede kwalitatieve voorzieningen hebt... ...maar doe ook wat aan het cultureel klimaat. Dus, nou, we hebben natuurlijk Willem Muller als uh, icoon, als, als mooie trekpleister... ...maar er gaan er wel meer komen. En, uh, je kunt ook denken aan festivals, woesten en buisten is ook zo mooi. Dus, uh, ik denk dat het er wat levendiger van wordt. en Dat is goed voor die kenniswerken waar we het daar net even over hadden... ...voor de, onze kennis-economie, maar het is zeker ook goed voor de... Edense ze inwonen. En dan heb ik het over de hele gemeente Ede. Het wordt gewoon leuker. Het, het wordt Ede gewoon leuker. Ede. Ja, mooi. Um, we gaan naar wat, uh, wat, wat vragen van, uh, van kijkers. Um, Alice, mag een boer die stopt een ander bedrijf opstarten op dezelfde plek? Of een aantal woningen op zijn erf zitten? Kan, kan dat zomaar? <lacht> Um, als het past bij de doelen van de omgevingsvisie, hè, dan kunnen we daar uh, tot op zekere hoogte een ruimte aanbieden. Het hangt heel erg van het gebied af ja. en het hangt van de schaal af van zo'n activiteit. Uh, bij woningen zeggen we eigenlijk in principe dat we het liever aan de randen van de dorpen en bij de buurtschappen hebben. Ja. Uh, hè, en om eigenlijk gewoon de versnippering en de verspreiding in het landschap te voorkomen. Uh, bij bedrijven, niet-agrarische bedrijvigheid noemen we dat, uh, is het ook gebonden aan een maximum oppervlakte. Uh, ja, maar de, de, als de omgevingsvisie vaststelt, dan kan het nog niet gelijk, hè, denk ik. Dan, dan, dan moeten er nog stappen gezet worden om dat soort zaken mogelijk te maken. Klopt dat? Um, op dit moment, bij mijn weten, kan er uh, best, best veel. Kunnen, kunnen, kan die richt, is die richting ook uh, aanwezig? Ja. Um, dus daar, uh, volgens mij zit het wel in lijn met beleid. Ik denk dat we meer gebiedsgericht wel verschillen gaan krijgen daarin. Ja. He, dus uh, wat de wethouder ook uitlegde van meer kleinschalige, uh, extensieve zonen langs de Veluwe. Uh, daar uh, gaan we natuurlijk uh, veel meer, ja, ja. Uh, minder bedrijvigheid uh, toestaan. toestaan. Ja. In, in, in de stadhuistaal zeggen we, we hebben functieveranderingsbeleid. In, in de de dus dat kan inderdaad voor boerbedrijven. Dat kan wel nodig, maar juist bij het vaststellen van de, leidende, van de strategische keuzes van de omgevingsvisie heeft de Raad nog eens even op benadrukt. Zorg ervoor dat je niet te veel versnippering, te veel losse woningbouw in het buitengebied creëert. Ah, probeer dat zoveel mogelijk bij de dorpen ja. te houden. Ja. Dus dat Houda. is wel de, de beperking die eraan zit. Ja. Dan een vraag over recreatie en toerisme. Met uh, Overland Schans, hoe kun je de Veluwe beschermen als je wel toerisme en recreatie wilt stimuleren? Ja, dat is inderdaad ook zo'n zo zo spannend onderwerp. Je zou zeggen, nou, dat is een keiharde tegenstelling. Uh, nou, misschien, uh, misschien uh, niet helemaal. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de Ginkel. De Ginkel is een plek waar het schaapskooi, maar we hebben afgelopen zaterdag nog Airborne uh, daar met elkaar herdacht, dat is een plek waar heel veel mensen graag naartoe komen. Maar dat is ook een gebied waar heel veel verschillende kwetsbare natuurtypen, hè, zoals we dat dan zo mooi noemen, omheen zitten. En waar we nu aan het kijken zijn, is dat we eigenlijk twee dingen proberen te doen is dat we de routes en de, de plekken waar heel veel mensen komen, dat we die een kwaliteitsimpuls geven, dus dat het nog leuker en fijner is om daar te zijn. Maar dat je daarmee ook verleid wordt om een bepaalde route te lopen die die kwetsbare natuur ontziet. He, dus daarmee probeer je en, eh, ja, want wat is er nou heerlijker om op zaterdag of zondag van die natuur te genieten. Ja. Nou, daarvan tafel zeggen we dat blijven we doen. Maar dat doen we misschien wel een klein beetje zo, op, op zo'n manier dat die lastige, kwetsbare plekken, dat we daar niet met, met, met honden, met paarden, met racefietsen doorheen crossen... maar dat we die even lekker laten, laat, lekker laten rusten. Helder. Ik mag van de regie nog een derde vraag doen. Uh, uh, Frits. Komt er zware chemische industrie op de bedrijventerreinen? Denk aan chemiepak oh, of Tata Steel... Uh, nou, dat is niet de ambitie die Ede heeft om nee. hier een tweede penis te ontwikkelen. Nee, nee dat is dus dat is nadrukkelijk andere... niet de bedoeling, begrijp ik. Nee, nee. Uh, nee. oké, okay, helder. Um, we gaan naar de laatste uh, en, en vijfde uh, strategische keuze in de omgevingsvisie van Ede. En dat gaat over compacte groei vanuit de eigenheid van Ede. Compacte groei vanuit eigenheid van Ede. We moeten in onze gemeente slim en verstandig omgaan met de beschikbare ruimte, want we hebben heel wat ambities. Op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en de natuurlijke omgeving. Daarom kiezen we voor compact bouwen. Dat wil zeggen vaker dan voorheen in meerdere lagen en de ruimte op verschillende manieren tegelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, maar ook vragen we maatregelen voor natuurherstel te nemen ...als voorwaarde om te kunnen bouwen. Met compact bouwen kunnen we makkelijker de auto laten staan... ...en lopend op de fiets of met het openbaar vervoer reizen. Ook de intensiteit van het ruimtegebruik ondergronds neemt toe. We kiezen ervoor als gemeente meerdere regie te nemen... ...en te sturen op duurzaam gebruik van de ondergrond. We vinden het belangrijk dat wonen en werken in Ede zich in een goede balans ontwikkelen... ...en dat alles goed bereikbaar blijft. Dat is goed voor de levendigheid in onze gemeente en kan de mobiliteit beperken. Ontwikkelingen in het verleden hebben Ede gemaakt tot wat het nu is. Met veel kwaliteiten, maar ook verbeterpunten en de noodzaak voor aanpassingen met het oog op de toekomst. We vinden het daarom belangrijk om Ede-stad, de dorpen en het buitengebied meer onderscheidend van elkaar te laten zijn. En we willen de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten van onze gemeente waar mogelijk behouden en versterken. Ik heb een vraag voor, voor, voor Alice, Alice Rommerts. Als, als we met collega's en ook met, met, met, met inwoners van Ede praten, dan zijn ze vooral ook heel trots op Ede en, en, en, en hoe mooi ons landschap is. Mm -hmm. Nou is dat landschap echt enorm veranderd, hè? van 20 jaar geleden naar nu. En nu hebben we het over een omgevingsvisie van nu naar 2040, dus, dus over 20 jaar. Ja. Hoe zorgen we er nou voor dat Ede ook in 2040 nog herkenbaar is als Ede? Ja, dat vind ik echt een van de grote uitdagingen. Ja. Um, want de druk op Ede is echt enorm. Dus als we niets zouden doen, dan uh, zouden er overal woningen en bedrijven komen... en dan, uh, dan versnippert het landschap en dan is het niet meer herkenbaar. Nee. Dus, uh, dus die omgevingsvisie en ook allerlei ander beleid... Uh, wat we doen, is daar echt heel belangrijk in. We hebben een belangrijke sturende rol in. En er zijn veel keuzes in de omgevingsvisie die ermee samenhangen. Ik wil er een paar noemen. Ja. Um, Eén is volgens mij het koesteren van onze cultuurhistorie. Uh, en dat zijn niet alleen de, de monumenten, hè, de gebouwen, maar... wij zijn ook echt heel zuinig, bijvoorbeeld op ons open enge landschap. Uh, hè, we hebben hele mooie open engen langs de Veluwerand. Ja. Bijvoorbeeld bij de Doesburg -Mode. Want enge zijn, uh, zijn weilanden, hè? Even ja, engen zijn open... Uh, uh, uh, ja, akkerbouwlanden, ja. zeg maar akkerlanden. Ja. En ze zijn uh, ontstaan door het gebruik uh, van de mens. Ja. Uh, het zijn echt agrarische cultuurlandschappen. En ze zijn heel bijzonder in Ede, want ze zijn heel groot. We hebben ze heel verspreid in Nederland. Deze zijn heel groot. En we hebben een paar hele mooie. We willen al die enge landschappen beschermen. Ja. Uh, en bijvoorbeeld bij de Doesburger is zo'n voorbeeld. Maar ja. dat is één voorbeeld, dat is één keuze. Ik denk een andere hele belangrijke keuze is dat we de groei concentreren... We gaan echt de meeste woningen en bedrijfsterreinen in en bij Ede-stad een plek geven. En dat betekent dat we andere gebieden in Ede luw houden en open. En dat is heel belangrijk. Nou, we hebben het al gehad over de grootschalige energie. Die concentreren we ook, maar dan bij de A12 en de A30. Dat is al een grootschalig snelweglandschap. En ik vind eigenlijk een van de belangrijkste keuzes is dat we ruimte blijven geven aan de landbouw. Want landbouw en boeren horen bij Ede, uh, maar dan wel in de richting van meer natuurinclusiviteit. Ik denk dat dat een enorme boost gaat geven voor het landschap juist. Ja. Uh, hè, we gaan beeklopen herstellen, uh, er komen meer teelten die passen bij de bodemsoorten die we allemaal hebben. Uh, kruidenrijke bermen, uh, hagen, uh, laantjes. Uh, ik denk dat het landschap er veel gevarieerder en rijker van wordt. Ja. Dus als ah. ons dat allemaal gaat lukken... Ja, want eigenlijk hoor ik je ook zeggen... We, we moeten ook echt keuzes maken. Anders moeten, dan verliezen deze, we het ede. landschap. Ja, ook. dus die versnippering die ligt enorm op de loer. Ja. En dus hebben we die keuzes nodig... moeten we ook echt wel zo gaan werken. Ja. En als ons dat lukt... krijgen we wel heel veel verandering. Want dat is onvermijdelijk. Maar dan houden we Ede wel herkenbaar, ja. denk ik. Nou... Uh, Lees ik ook dat we 11.000 tot 15.000 woningen gaan bouwen. Nou, Lies zei al rond Ede e Stad. Maar Frits, waar gaan we ze dan eh, bouwen? Klopt. Nou, als het goed is uh, gaat er zo even een kaartje geprojecteerd worden waar we dat uh, in kunnen zien. Um, altijd goed om dan, als je het kaartbeeld uh, ziet, uh, dan zie je eigenlijk de hele vlek van de gemeente Ede. Je ziet dan ook gelijk dat 60 daar blijven gewoon echt met de vingers vanaf. Dat is uh, de Venuwe en alle natuurwaarden. Je ziet daar in het licht zandkleurige, zie je de engen waar uh, Alice het over had. Blijven ook vanaf. We zeggen vervolgens aan de noordzijde van Ede, dus zeg maar alles grofweg boven uh, de N224. Uh, daar is de groei echt voor de eigen behoefte. Dus niet meer dan wat in, uh, in de kernen in de dorpen nodig is. Nou, dat zie je in die figuur ook een beetje terug met kleine vierkantjes. Niet dat we het al precies weten waar het valt. Maar we weten wel ongeveer de omvang voor de komende 20 jaar. Waar is dan die grote aantallen? Nou, Alice noemde het al. We zullen vooral in Ede-Stad gaan we compacter en verdichten. Hoogbouw. We denken dat we daar toch zeker van 6.000, 7.000 woningen weg kunnen zetten. Even tussendoor, want ik zie daar een vraag over komen van het publiek. Klopt dat die conclusie dan dat er meer hoogbouw, in vo voornamelijk in Ede-Stad, uh, ja, komt? voornamelijk Dat is de in conclusie, de vraag van iemand uh, thuis. Klopt, ja. ik zeg nog, nogmaals voornamelijk in Ede-Stad. Ja. In de dorpen kijk je ook of je daar niet iets wat stapel moet doen, maar dan moet je echt niet aan hoogbouw denken. Maar daar zal rust wel wat compacter omhoog gegaan worden, maar dat passend bij... De, de, de, het dorp zelf. Nee, we kijken in Ede Stad echt om te verdichten en om. Uh, om ook hoogbouw werd al genoemd. We kijken ook of we daar kunnen transformeren. Dat is een, een, een stadhuisterm voor. Kun je bedrijfsterreinen niet meer wonen aanbrengen? Daar is ook dat Ede Weststation voor bedacht. Hè? Want dan moet je ja. toch zorgen dat je het kan ontsluiten. Heb je het dan nog niet allemaal? Nee, dan heb je het nog niet allemaal. En dan zeggen we uh, ook verkennen gelijktijdig. Even een drietal zoekgebieden en dan kom ik met de wat brede definitie van Ede-Zuid. Want bij de drie zoekgebieden denken we aan Kern en Noord. Nou, we, hebben daar de wet we, we, we zijn daar al plannen voor aan het ontwikkelen. Ja. De, de tweede mogelijkheid is rondom de klomp. Dus uh, het intercitystation als, als drager voor een, een ontwikkeling. En de derde is inderdaad aan de randen van het uh, uh, zeg maar, uh, Bennecom West, aan de rand van het binnenveld. Ja. Oké, okay, dat zijn dus de drie zoekgebieden die de in deze drie opgevingsvisie staan. En als je dat allemaal optelt, kom je dan die yeah. 15.000 max. Kijk eens aan. Oké, okay, eh, dankjewel. Uh, we gaan naar de laatste uh, vragen van vanavond vanuit uh, het publiek. Um, vraag uh, aan de wethouder. Hoe is een gezonde wijk te rijmen met het bouwen van woonwijken bij snelwegen? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Als ik nu even kijk naar de wijken die, uh, die we in de omgevingsvisie hebben staan. Even kijken, dan Kennem Noord. Uh, ja, daar zit je, kom je in de buurt A30. van de A30 natuurlijk. Ja. Nou, daar wordt nu ook al gebouwd. Kennem B he, wordt daar gebouwd. Uh, nou, dan moet je bijvoorbeeld voldoen aan geluidsschermen. Dan moet je ook kijken naar uh, de, de druk die dat, die dat geeft. Dus je kunt niet zomaar inderdaad naast snel naar een huis gaan bouwen. Dan moet je heel goed opletten. He, we hebben, en dat zag je volgens mij in een van de eerste filmpjes terugkomen. We, we leggen ook echt de nadruk op... Uh, Bijvoorbeeld de kwaliteit van onze lucht die we dag in dag uit inademen. En daar zul je dus juist ook naar bij snelwegen beter op moeten letten. Wat ons dan ook wel een beetje helpt. Is dat er steeds meer elektrische auto's komen. Ja. En steeds minder auto's die op benzine of op diesel rijden. Want ja, dat is natuurlijk ook wel een verschil in, in luchtkwaliteit. Dus dat helpt ons ook. Maar hoe dichter bij de snelweg. Hoe meer maatregelen je moet nemen voor geluid en voor andere hinder. Om dat inderdaad te voorkomen. Ja, helder. De volgende vraag is ook voor u. Waarom wordt er niet alleen gebouwd voor de Edenaren met sociale of economische bindingen met Ede? Zo behouden we meer het dorp. Ja, ja dat is een, een, terechte, een terechte vraag. Uh, het het lastige is alleen, dat is heel moeilijk om dat af te dwingen. Okay. He, het is niet zo makkelijk om te zeggen, nou, uh, als je uh, Ede op je paspoort hebt staan, uh, dan mag je ergens in, in Ede komen wonen. Of alleen als je in Ede werkt, mag je in Ede komen wonen. Uh, die mogelijkheden zijn er eigenlijk bijna niet. Dat kan wel bij het toedelen van sociale huurwoningen. Van bijvoorbeeld vanuit woonsteden. Daar kun je keuzes maken dat je zegt, nou, de voorkeur heeft eh, als je daar of daar vandaan komt. Maar bij kopwoningen mag dat? Bij, dus. bij andere woningen is dat heel erg lastig. Wat we wel kunnen doen, en dat is ook iets waar de gemeenteraad onlangs om gevraagd heeft, dat als er bijvoorbeeld wijken worden aangelegd of, of woningen worden gebouwd, dat we eerst adverteren, of dat vragen wij dan een ontwikkelaar, adverteren eerst in Ede zelf of in Lunteren zelf of in Otterlo zelf, eh, voordat je in Utrecht gaat, eh, gaat adverteren met een mooie wijk in Ede. Dat is, nou ja, wacht daar eventjes mee. Ja. En op die manier probeer je vooral dat mensen in Ede die nieuwe woning kunnen vinden die ze zoeken. Een kans krijgen eigenlijk. Mag ja. Ja. Ja. ik dat er iets aan toevoegen? Ja, natuurlijk Frits. Want uh, dit gaat altijd over nieuwbouw. Ja. Uh, bij bestaande bouw, gewoon de, de, de, de huizen die er zijn. Ik kijk ook regelmatig op funda. Ik zie best wel wat te koop staan. Ik zie nooit iemand een verkoper zeggen, deze wordt alleen maar aan Ede na verkocht. Ja. Dus we moeten daar dan ook wel reëel in zijn. Dus we kunnen bij nieuwbouw best wel sturen. Bij bestaande bouw is het alweer een stuk lastiger. En je kunt ook, je kunt ook kijken van wat is de vraag. En als je naar Ede kijkt, Alice noemde dat straks al starterswoningen. Nou, we hebben in Ede best wel veel vraag naar starterswoningen. We hebben in Ede ook best wel veel vraag naar sociale huurwoningen. Dus je, je kunt ook in je programma, dus in het type woningen wat je gaat bouwen... Vooral voor die groep bouwen. En ja. daarmee probeer je de vraag die in je samenleving er is, in Ede, in Lunter, in Bennekom, op die manier zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ja. Nou, daar gaat ook eigenlijk wel deze vraag over, uh, Alice. Um, Ede wil veel woningen gaan bouwen, hè? Dat, maar worden dat dan wel een beetje een passende en betaalbare woningen? Met andere woorden, geen kippenhokjes van 25 à 30 vierkante meter. Nee, nee dat, dat is, wordt natuurlijk wel het dilemma. Want ja. we zien eigenlijk nu dat alles duur aan het worden is. Dus dat is lastig uh, als je daar geen uh, invloed op kunt uitoefenen. Ja. Voor een deel kan het dus wel... Um, toch denk ik uh, door bepaalde producten aan te bieden... Hè, die heel erg aansluiten bij de Edese behoeften... maar waar misschien een randsteling wat minder snel uh, naar zal zoeken. Uh, dus bijvoorbeeld die starterswoningen. Hè, en dat zullen wat kleinere woningen zijn... maar uh, we sturen er wel op dat ze... Dat ze toekomstbestendig zijn. Niet zo klein dat je er verder nooit meer iets mee kunt doen. Je moet ze ook, dat zien we ook bij studentenwoningen, proberen we ook na te denken over flexibiliteit. Dat je ze ook nog eens soms groter kunt maken. Van twee woningen één. Dat soort vormen zijn dan ook belangrijk. Nu, weten we, nu moeten we heel snel een bepaalde woningnood oplossen. Maar er moet ook flexibiliteit in zitten voor de toekomst. Ja. Uh, uh, ja, en die variatie is dan ook heel belangrijk. He, dus niet te veel dezelfde dingen uh, maken, niet te veel dezelfde woningen. Ja, we gaan uh, richting, uh, richting de, de laatste vraag, omdat we bijna de uitzending uh, gaan, uh, gaan afsluiten. Ik heb nog een vraag en ik weet eigenlijk niet wie het antwoord weet, dus jullie mogen wie het, wie het eerst roept. In andere gemeenten hoor ik van woningen splitsen. Is dat in Ede ook mogelijk? Ja, er is, beperkt, er is beperkt ruimte op dit moment. om Want wat is splitsen, uh, splitsen eigenlijk van één woning, twee woningen ja, maken? Ja, ja. En, en dat gebeurt wel eens bijvoorbeeld voor studenten. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook wel eens voor, uh, voor uh, mensen, bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten wordt dat ook wel gedaan. We zijn er in Ede wel terughoudend. Uh, mee. Dus we hebben plekken waar dat niet kan. We hebben ooit, dus alweer een paar jaar geleden, dat heet dan een paraplu-plan. Een bestemmingsplan die dan over heel de gemeente Ede heen gaat, die voor alle plekken geldt. En daarvan hebben we gezegd, ja, maar daar zijn we wel terughoudend eh, in. Omdat je, ja, kijk een woonwijk, als je daar een bepaald programma hebt van, van type woningen, ja, dan wil je dat ook wel recht doen. En als je zegt van, hé, hey, maar er is een vraag voor studentenwoningen, dan moeten we zorgen dat die gebouwd worden. Uh, dus ja, je moet denk ik vooral bouwen voor waar vraag naar is. Uh, en ook zo inrichten dat ze de toekomst ook een klein beetje de ruimte kunnen blijven geven. Uh, ik fietste vanmiddag langs uh, de Klinkenberg. We kennen allemaal dat oude, oude gebouw. Nou, dat gaat uh, hopelijk snel tegen de vlakte. Maar daarachter wordt nu een appartementencomplex gebouwd voor wat is het, 20, 30 appartementen. Dat is voor uh, 55-plussers. Dat is de doelgroep. Maar die worden zo gemaakt dat ook andere groepen de komende jaren, als daar bijvoorbeeld weer meer vraag naar is, op kunnen uh, aanpassen. Dus inderdaad misschien van twee woningen naar één woning ja. of van één woning naar twee woningen. Ja. Uh, en Ik denk dat we vooral naar dat, dat soort flexibele concepten moeten kijken... Uh, want ja, dat zorgt ervoor dat je goed naar de vraag kunt, uh, kunt kijken. Ja, Helder. Frits, we hebben het steeds over 11.000 tot 15.000 woningen. Een vraag van een kijker is... Hoe zou een scenario eruit zien als er geen nieuwe woningen nodig zijn? Geen nieuwe woningen? Kan dat? Dat er opeens... <laughs> ja, dan ontstaat gelijk een enorme woningmarktvraag. Maar hoe, dat, dat, maar hoe het eruit zou zien, ja, dan krijg je een heel ander landschap. Uh, in elk geval heb je dan geen... Uh, geen, geen uitbreidingswijken, dan, dan, dan, dan blijft het zoals het nu is. Ja, als er eigenlijk geen en vraag met... is naar woningen, worden ze ook niet gebouwd, is eigenlijk het antwoord. Ja, ja dan, denk ja, ja, dan niet. worden ze niet gebouwd. Ja. En tegelijkertijd eh, eh, mis je daarmee ook de kans om bepaalde maatregelen te financieren en, eh, en voorzieningen te realiseren. Ja, helder. Nou, volgens mij hebben we dan uh, behoorlijk wat uh, vragen van kijkers uh, beantwoord. We hebben ze niet allemaal kunnen beantwoorden uh, vandaag. Uh, dat... Uh, uh, gaan, we de, gaan we de komende week doen. Dus uh, vanaf volgende week uh, kunt, u, uh, kunt u op onze website de antwoorden op de, de vragen zien. Ik wil graag onze uh, gasten bedanken voor, voor alle, uh, alle antwoorden uh, die hier vanavond uh, uh, zijn gegeven. Uh, u kunt alle informatie die we vanavond gedeeld hebben ook terugvinden uh, op onze website. Uh, bij uh, ede.nl slash omgevingsvisie. Daar ziet u de filmpjes van vanavond. Daar kunt u de uitzending terugzien. Uh, daar staat uiteraard ook uh, de concept omgevingsvisie. Uh, een, een hele uitgebreide variant, inclusief alle kaarten uh, die daarbij horen. Maar er is ook eentje uh, die wat korter is, een, een, een samenvatting. En heel belangrijk, er staat dus ook die, die peiling. En daar kunt u uw mening geven over die omgevingsvisie. En die mening gaat samen met de omgevingsvisie naar de gemeenteraad uh, volgende maand. Nou, voordat we uh, afsluiten, wethouder van de Schans... Eigenlijk kan u het even nog het laatste uh, woord. Uh, wat zou u de kijkers nog, uh, nog willen meegeven? Ja, Kijk, er wordt in dit huis, uh, worden er heel veel notas en memo's geproduceerd. En die zijn natuurlijk allemaal heel erg belangrijk. En ik zou bijna iedereen aanraden, lees ze allemaal. Nee, dat ga ik niet doen, want dan, dan ben je heel veel tijd kwijt. Maar er is er één die, die de kijker echt zou moeten lezen. En dat is de omgevingsvisie. Uh, ja, dan heb je wel een, een paar uur nodig, want het is uh, 70, 70, 80 pagina's, okay. zeg ik even, heb met op, plaatjes, maar met plaatjes he? en met kaartmateriaal. Uh, Frits had het er net al over. Ik zou zeggen, lees, lees die visie, uh, want het is, het, het, het is echt een mooie schets voor de komende uh, 10, 20 jaar. Uh, en ik ben ook heel benieuwd naar de reacties, dus geef die reactie, uh, vul die enquête in, kom met uw ideeën, misschien hebben we wel iets gemist. Of misschien kan iets helemaal niet wat we wel hebben opgeschreven waarvan een kijker zegt, ja, maar daar moet je echt goed naar kijken. Ik zou zeggen, laat die geluiden horen. Uh, uh, download uh, download die, uh, die omgevingsvisie en neem hem eens goed, uh, goed door. Mooi. Dank u wel. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van, van deze uitzending. Uh, bedankt uh, voor het kijken. En inderdaad, vergeet dus niet de peiling in te vullen. Goedenavond.